Goedemorgen. We staan vandaag bij ons motoren in Waalwijk voor het vertrek van de barbecue-rit van de Club pan Europea in Nederland. Zij verzamelen hier met een dikke 50 motoren en van ons uit gaan ze toertocht rijden richting de Bommelenwaard. Van daaruit zullen ze via Kempen richting Zon- en Breugel rijden, waar bij Rob Groeneveld van Groeneveld Motoren een heerlijke barbecue-gereed staat. We zitten hier nu met Edgar Schijndel, de voorzitter van de Club Pen European. En hij gaat jullie iets vertellen over de club. Ja, Hallo allemaal, we staan als Club Pen European bijna 25 jaar. Dat gaan we binnenkort ook uitgedraaid Maar even wat terug over de club zelf. We zijn in 1995 opgericht en aan aanvankelijk waren we echt een motoclub. En inmiddels is het veel meer een vriendenclub geworden. Want je ziet toch een heleboel mensen die afstampen van de pen, want er wordt geen nieuwe meer geleverd. En uh, ja, dan moet er een alternatief komen en dan klimmen ze op iets anders en dan mogen ze natuurlijk bij ons blijven. Het is echt een vriendenclub. Uh, we hebben nu ongeveer 700 uh, 750 vrienden verzameld. Uh, we zijn actief op Facebook, daar kunnen jullie ook een heleboel dingen terugvinden. En we hebben natuurlijk een website. Uh, wij gaan zo meteen rijden, genieten van het heerlijke weer. En uh, hopelijk tot ziens. Zo, inmiddels zijn we aangekomen bij de eindhalte van vandaag bij de barbecue, bij Groeneveld Motoren. Wat hebben we vandaag op de barbecue liggen? Ja, nou, uh, hamburger dienst, een beetje, kipje. En spekjes. En dus... hoe, hoe vond je de rit, uh, Frank? Nou, ik heb maar voor de helft gereden, want ik moest de boel weer klaarmaken, dus het uh, ah, was een leuk ritje. Lekker gereden. Dus dat ging helemaal goed. Jij ja, hebt ook lekker gereden. En ik moet zeggen, onze tour uitzetter heeft eigenlijk zijn best gedaan. Ja, ja, ja, ja. Goed bezig, goed bezig, goed bezig.